Goedemorgen. ik ben hier samen met mijn Starbucks en leuk te kijken deze nieuwe week vlog. We zitten in de auto, Ik een keer achterin samen met moeders. Hallo kind. En met Rick. Hallo zuster. <laughs> zuster. Maar, we zien er fancy uit, ik heb een witte broek. hij is nog wit, ja. Ik ben benieuwd sorry, hoe lang dat nog gaat duren. Maar het is kwart voor tien en wij zijn onderweg naar de Spoga in Duitsland. En daar gaan we naar Bukas toe. gaan ja, naar Bukas en naar Carolina. We gaan naar Bukas en naar Carolina. Carolina is de maker van onze trailer. Onze trailer is een Buker trainer. Buka, Duits, Duitsmer. Buka. En die heeft Carolina gemaakt. En die is dan en bij de... Careliner. Carolina, het lijkt op elkaar, Caroline. En dat is dan via de boer. En de... Oh oh. I have never felt so cool. Oh ja, we moeten nog 2 uur en 40 minuten. En dan zijn we in de Dus uh, wij gaan genieten van deze reis met Starbucks. Starbucks, if you see this, the spoon me. We zijn aangekomen op de Spoga, en we hebben iets gevonden. Onze trailer, maar dan nog helemaal zonder bestikking. Dus zo hoort hij er eigenlijk uit te zien. Ja, wat vind je, wat vind je van, de, van, de, wat vind van de Spoga tot nu toe? Uh, nou, ik ben nu ongeveer één minuut binnen, dus uh, leuk. Maar ik heb nog niet zoveel gezien. We hebben wel al verschillende steentjes gezien, verschillende merken die we kennen. Dus we gaan even langslopen. zo'n gave deur, daar kan je opzadelen in de trailer, want je hebt hier een deur, maar die heb je ook aan de andere kant. Loop maar mee. Dit is de large, wij hebben de medium, maar dit is de large. Dan heb je ook nog hier aan de achterkant, dan zit het vast met van die klemmetjes. Dat, Dat is heel cool. gaaf, ik kan het zo ook op slot doen. Waardoor niemand in je trailer kan. Dan heb je ook aan de andere kant. Dit is de zadelkamer zelf ook nog. En dan was dit het deurtje waar we net waren. Je kan deze ook uitschuiven. En dan kun je gewoon jezelf het pakken. Zo, we zijn net ook in hal 7 geweest. We dus zijn we langs Kwiknot geweest. Hele aardige mensen. Ze dus hebben nu ook een soort nieuw iets. Waardoor je helemaal diamantjes Swarovski erop hebt. Super gaaf. Wij gaan nu naar Bukas toe. Daar moeten we vijf minuten zijn. En dan uh, hebben we onze allereerste afspraak. We zijn inmiddels aangekomen bij Bukas. We hebben een hele mooie stand hier. Zit hier gezellig aan tafel. Uh, we hebben eten. Kijk, dit ken ik. Dit durf ik te eten. Ik ben niet zo'n hele makkelijke eter. Maar dit durf ik. Uh, ik had eerst dit. Stoofvlees. Stoofvlees? Ja, het is het echt lekker hoor. Het smaakt heel prima. Echt waar. Is het doen? Ja, do het is doen? echt prima. Dat het maar kijk, dit, dit smaakt naar een soort tomatensoep. Met van die... Ik weet niet hoe je dat noemt. Hoe noem je deze dingen? gevulde pasta. gevulde Dus dit durf ik te eten. Ja, dat is wel heel duur. We zijn met Lucas. Samen met Jacob. En we hebben wat nieuwe spullen. Die komen wel pas volgend jaar uit. Dus jij hebt wel een primeurtje, heb jij hè? Ja, zeker. zou je ons misschien laten zien. Ja. Eerst even uitleggen waar we zijn. We zijn nu in Duitsland, in Keulen. En daar is een vakbeurs alleen maar voor vakwinkels. Maar ja, jullie mochten ook komen. Dus jullie hebben eigenlijk al gezien wat over een half jaar allemaal leverbaar is. Dit is de nieuwe Sportsline-collectie en die is in mooi zwart met een rood detail of in rood met een zwart detail. De, dit dat is de Powercooler. Die komt er ook in rood en zwart en dit is zwart met rood. Heel goed, Tess. Dus. Dat moet je nog een keer met zo'n dekje doen. Oh ja, die ook. Ja, doe maar. En we hebben een hele brave hond als model. We hebben daar ook honderdekentjes van. Een hele brave hond. Ja, en een mooi bijpassend halster met een mooie staplijn. Wow. En een fijn oornetje. Hé, <laughs> hey, en, en twee nieuwe kleuren vrienden voor volgend jaar voor je zomer. Violet green en green violet. En daar heb je je hondje weer. <laughs> of mijn borstel. Twee van Of, of die van je paard meneer zeggen. Ja, of uh, die van je paard kan ook. Heel erg bedankt voor gedaan. Ja. ja, ik hoop heel erg bedankt voor ons bijden bij die gedaan. Dus uh, wil jij nou even we komen over het Komen ze uit? In het voorjaar en bij de betere ruitsportspeciaalzaken speciaalzaken. Bijna, ja, overal kun je dit wel zijn. Ja. Wij zijn nu bij een serieuze Duitse firma. Nee. Dus we moeten weer heel serieus zijn. Nee, uh, passé zijn we. Meestal meesten zeggen passier, mag ook. Maar het is officieel passé. Komt Frans, Frans Franses. Yes. Wie? Oui. Wie oui, madam? meer dan 150 jaar geleden is er een Franse familie naar Duitsland verhuisd. Dus het is officieel passé, maar wij zijn nu bij passé, één van de, misschien zo niet de beste, op leergebied. Hoofdstellen, zadels, singels, super degelijk, hartstikke ah, goed. Ja, ik heb het ook met mijn uh, zadels. Iets harder tussen. Bij... Oh, ik heb het nu met mijn zadels. Ik heb die nu drie jaar, volgens mij. Hij zijn nog steeds zo mooi en zo fijn. Ik heb ook eens een andere zaal van zitten, ik echt denk. Want jij zit nog wel eens op andere zaal? Ja, ja, ja. ja. Uh, nog wel. Uh... Bij, bij Chardon nu een ja. andere. Dus dan heb je echt mooi vergelijk. Ja, zeker. En dan merk ik toch wel dat ik heel erg geneigd ben naar mijn eigen zaal met uh, mooie diamantjes en dingetjes. En welke heb je? Welk model? Ik heb uh, ABS. Ja, ABS pony. Ja. En met springen, dat weet ik uh, dat is de jong Star of jong Float. Ja, dat zijn Jong ja. star. Ja, star met uh, roze. Ja, die is gaaf. Heel gaaf. Heel gaaf. Volgens mij we hebben we de... nou ook een, uh, iets, iets daarvan hangen. Ja, dat hangt daar. Ja, zullen we even gaan kijken? Ja. Dus, wat ik ongeveer op veel zadel heb. Ik heb drie randjes. Dit hebben we dit is een eentje. En ook met het roze lak weer. Ik heb het dan ook hier zitten. Uh, volgens mij ook hier. Ja, volgens mij ook daar. En dan heb ik in het motel ja, dit zadel. Dit is wel een paardzadel. paard en dan heb we in dit model. Geen mensen Ik vind deze ook wel heel gaaf. Dit zijn allemaal voorbeeldjes van achterkantjes die je op je zadel kan laten verwerken. Wel op een nieuw zadel, overigens. Dus als je een nieuw pâche-zadel koopt, neem even de tijd om al die opties door te nemen. Ze zijn echt heel gaaf. We zitten in een soort collegezaal voor mijn crew. We hebben een Spoga... Oh, ik heb wacht even hoor. Ik de... We hebben een Spoga cup. We hebben het programma. We hebben Leo Vet. Ja. We hebben... Een vrouw. Met tatoeages. Ik heb geen idee van is. We hebben Pipo. We hebben af en een boek. Een boek? We hebben een uh, boeklauwtje. We hebben een pen, we hebben een apparaatje, dat als mensen Duits gaan praten, dat wij zo in ons horen, zo horen dat het Engels is. Ik heb nog geen idee hoe dit werkt, ik zie hier een aanknop, een plusje en een middeltje. We hebben een telefoon, we hebben een blije Tessa, wel een beetje een moeie Tessa. Maar het gaat helemaal goed komen, ik mis de school toch al, nu in de vakantie. Dus we gaan nu lekker scholen. We are back in the car. Het is dus kwart voor tien. We zijn niet eerder weggegaan, Want we moesten nog heel lang rijden. We zijn nu ongeveer half, 12, 12 uur zijn we dan thuis. Uh, en dan hebben we weer een hele lange dag erop zitten. Dat was wel heel leuk. We hebben ook een hoodiebek. We hoodieback gekregen en een video. Dus dat gaan we uitproberen. Dan kan je dat neerzetten en dan volgt die zo bij een blondie. Mijn eigen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar wij gaan nu, nu nog twee uur naar huis rijden. En dan zijn we thuis. Ik zie jullie. Uh...